Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van het regionaal archief Tilburg. Deze keer gaan we het hebben over carnaval. Het carnavalsmotto van dit jaar is ongelooflijk 55 jaar. Sinds 1971 luidt de carnavalstichting de carnaval in met verschillende motto's. Tijd om het carnaval eens even flink onder de loep te nemen. De geschiedenis van carnaval hier in Tilburg is anders dan die in de rest van Brabant. Tot 1965 was carnaval hier namelijk verboden. Dit had te maken met het sterke katholieke karakter van de hier in Tilburg en het gemeentebestuur, die in de 19e eeuw besloten had dat het feest te losbandig was en dus verboden zou moeten worden. Tot 1965. 55 jaar betekent 5 keer 11 jaar. 11 is het getal van carnaval. En ongelooflijk waar, wij hebben hier 11 meter aan archief van de Carnavalstichting liggen. In het archief van Mal 11 Meter Lang kun je onderzoek komen doen hier in het regionaal archief Tilburg. Of gewoon komen lezen over andere jubilea die de carnavalgeschiedenis van Tilburg kent. Zoals bijvoorbeeld het eerste jubileum van 11 jaar, Kruikstad. Uh, je kunt dan lezen in bijvoorbeeld kranten uit de periode, uh, programmaboekjes, maar je kunt ook verschillende vaantjes uh, bewonderen, emblemen enzovoort. Leuk dat je gekeken hebt naar deze vlog over het Carnaval in Tilburg. Wellicht tot ziens in het regionaal archief Tilburg. En alvast een hele fijne carnaval toegewenst, kijk uit en als je geen carnaval gaat vieren, een fijne vakantie toegewenst.